met toer 9 en toer 9 beginnen we met 3 lossen 1 2 3 en dan keren we weer het werk we slaan dit eerste stokje dit slaan we over en dan gaan we in de achterste lus van het tweede stokje een stokje zetten en dit gaan we in de volgende zes stokjes doen zes en dan gaan we in een steek drie stokjes zetten 1, 2, dan gaan we weer zes stokjes in de achterste lus zetten een, vier, vijf, zes, dan sla je een twee steken weer over en je gaat weer zes stokjes in de achterste lus zetten Dus dit is ook de herhaling, 6 stokjes de achterste lus, 2 overslaan en weer 6 stokjes en dan gaan we 3 stokjes in één steek zetten 1 2 3. zie je? dus dit is de herhaling drie stokjes in een steek zes stokjes in de achterste lus, twee stokjes overslaan en dan begin je weer opnieuw, ik zal nog een stukje mee haken even nog wat garen pakken dus in de achterste lus 1 2 3 4, 5, 6, 1, 2 steken overslaan en weer in de achterste lus stokje zes keer en weer drie stokjes in een steek En dan zie ik je op het einde, dan zie ik je weer terug bij toer 9. Tot zo! We zijn op het einde van de negende toer. En we gaan nog 3 stokjes in die bovenste punt haken. En dan gaan we nog 6 stokjes in de achterste lus haken. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We zijn nu bijna bij de 1, 2, 3, 4, 5, 6e steek van de negende toer. En op het einde zetten we nog een stokje in het laatste stokje. En dan gaan we naar toer 10. Naar het laatste We beginnen aan de tiende toer. 1, 2 met 3 lossen. Dan keren we het werk. En dan kijk ik even op het voorbeeldje wanneer we met de oksel beginnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dit yes, is de laatste toer. In de elfde toer beginnen we pas. So dus de tiende toer. We hebben begonnen met drie lossen dan gaan we deze overslaan en dan gaan we even tellen 1 2 3 4 5 6 stokjes in de achterste lus maken dus deze slaan we over in de achterste lus 6 stokjes 1 2 3 Even deze opnieuw. 4 5 6, En hierboven in die punt gaan we vijf stokjes zetten. 1 2, vier vijf dan gaan we in de tiende toer weer achterste lus zes stokjes maken 1, 2, vijf, zes. 5 5 5 we slaan weer een twee steken over en we gaan weer zes stokjes maken in de achterste lus. En dan gaan we hierbovenin weer 3 stokjes maken. En ook 3, oh nee, no, 5, sorry. 5 stokjes in de bovenste. Punt. 5 stokjes. 1, 2, 3. en zo gaan we heel toer 10 vervolgen en op het einde dan zie ik je weer terug tot zo we zijn nu op het einde van de 10e toer ik heb hem eventjes al bij zo neergelegd maar dan gaan we dadelijk bij de 11e toer pas doen dus het einde van de 10e toer ik heb hier even kijken een stokje al in het middelste stokje gedaan en dan moeten we er nog 4 bij 2 3, in totaal 1 2 3 oh, 4 en nu gaan we nog zes stokjes in de achterste lus maken vier, vijf, zes, dan nog, opra, ik wil te snel dan nog een stokje in de laatste op het laatste stokje en dan zijn we klaar met toer tien dankjewel voor het kijken de volgende toer, toer 11 en 12 uh, gaan we de bij toer 11 gaan we de armschaat aan elkaar uh, zeg maar maken met steekmarkers dus oh, met uh, steekmarkers die heb je twee nodig in toer 11 maar voor deze video zijn we klaar uh, dus ik zou zeggen blijf kijken duimpjes omhoog, abonneren op de rode knop klikken en ik zie je bij de volgende video weer terug en dan gaan we weer verder met de armsgaten tot ziens